Om ons heen zijn veel verschillende krachten. Het gekke met krachten is dat je ze niet kunt zien. Ze zijn als het ware onzichtbaar. Maar wat je wel kunt zien is wat krachten doen. Door windkracht gaat deze boot vooruit. En met magnetische kracht worden deze blikjes opgetild. Zwaartekracht en veerkracht maakt bungee jumping mogelijk. En stuwkracht geeft dit vliegtuig snelheid. Opwaartse kracht zorgt ervoor dat deze ballon stijgt. En door zwaartekracht valt water in de waterval naar beneden. Er zijn nog veel meer krachten. Denk bijvoorbeeld aan wrijvingskracht, elektrische kracht en natuurlijk spierkracht.